I'm happy the in the Hi Mirjam Vlogtwelkijkers! Welkijkers, ik ben Mirjam en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. We moeten de Griekenland Vlogs even opzij zetten want ik ben vandaag op een evenement in Dordrecht en dat heet Hof eh, Barbershop Ontmoetingsfestival en het zijn allemaal a cappella koren die vandaag hier in Dordrecht gaan zingen aan het eind van deze vlog komen we allemaal bij elkaar en dan gaan we allemaal zingen dus ik hoop dat je blijft kijken doe vast een duimpje omhoog ja. Museum time. Shame time. Shame <laughs> I will love you more than me and more than yesterday, if you can but prove to me, you are the new day. Send the sun in time for dawn, let the birds Ik ben uh, door de organisatie gevraagd om, uh, om te vloggen, Ja. en dan ben ik eigenlijk benieuwd wat u ervan vond, hoe, hoe, hoe het vond gaan? Uh, voor buiten optreden, redelijk. Dit, ja? Ja. Heb je wel vaker buiten gedaan, of alleen binnen? Ja, we doen het wel vaker buiten, ook in Den Bosch. Maar het is altijd wat moeilijker zingen. Ja. Maar gelukkig uh, zit het weer dus, mee. Het is dus dus goed weer, ja. Ja, ja. ja, dat is uitstekend, ja. En er is uh, publiek, dus dat helpt ook altijd. Ja, de terras zit lekker vol, dus op ja. zich zich. Uh, ging ja. goed. Nee, het ging uh, behoorlijk. Oefenen jullie al langer samen? Met ik, ik een jaar of dertig. Ja. ja, echt? Ja. <laughs> ja. Zo. ja, ik mag ik nog maar een jaar of vijf. <laughs> oh nou, ja, dat is ook al lang. En u? Een jaar of uh, vijf. Vijf? Ja, of? Vier, vijf. Huh? Ja, dat het, dat en moeten ja. jullie nu nog meer optreden? Ja, krijgen we, we krijgen nog twee optreden. Ja, Dit is dus hier nog wij, en dat uh, er nog weer blijven, hè? Ja, het het blijft ja. zondag heb ik uh, begrepen. Heerlijk, dus, uh, ja. Ja, ja. Oké, okay, nou. U ook, zeg. Dankjewel. Je ook <laughs> Succes. Dag, hoor. Dag, Mirjam. Dag. <laughs> ja, ik weet het. <laughs> ik ga jullie volgen. Ja, Mooi, Dennis. Heet niks. Helemaal gezellig. Ik volg dus nu uh, het dameskoor uh, Vocality. Die hebben even een uh, plekje opgezocht. Kijk, daar staat een mevrouw. U bent de dirigent? Nee, we hebben geen dirigent. Oh echt niet? Hoe nee. gaan we het dan doen? Gewoon zelf. Ja. Iedereen is dirigent. Ja. ja. Oh, wat spannend. Ja. Ik het gevoel dan denk ik achter kan dappertje spelen. Laat de wol de de wol. Neem een douche strijk een bloesje. en ik zwem me bloe. En ik ga zomaar weer dan bij de apen op de zool. Zomaar, zomaar een dag, zomaar een dag, zomaar een dag, waarin ik zelf alles maak. Zomaar een dag, zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik maak een dag. Alles Stelen, nee, ik stelen, mijn deken stelen, met zoveel, ik zal mijn deken stelen met dat ik nooit meer zingen maar Het kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag Zomaar een dag Ik ben weer op visite, op de boek met DNA Ik zie mezelf al zitten, oh ik voel me net bejaard Terwijl ik smoesie met een smoesie, mijn komt nog wel eens aan En ik pak de trein om s'middags naar de Efteling te gaan Zomaar een dag, zomaar een dag, zomaar een dag, zomaar een dag, waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag, zomaar een dag, en wat er ook gebeurt ik graag. Zomaar een dag, al moet het bij het snee, moet het stelen, of zeker met z'n vele, het is niet in maat, het kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag. We're oh. <laughs> Zo, ik spring op de fiets. bij kan zijn. Maar ja. Op de fietsie. Snel naar de Grote Kerk. Oepsie! Kijk, daar is de mooie Grote Kerk van Dort. Daar zijn we eindelijk. Dag Jan. Ik heb net al een aantal koren hier bezig gezien en je bent uh, van Route 16? Nee, Southern Comfort Barber Girls. Southern Comfort uit Barber Eindhoven. Ah, Route 16 is degene die het organiseert. Daar ben ik mee uh, in de war. ja. En uh, waar komen jullie vandaan? Uh, uit Eindhoven, het koren uh, repeteert in Eindhoven. En de dames komen zeg maar uit allerlei dorpen en steden. Uh, ook uit Eindhoven zelf, maar ook rond Eindhoven. Oké, okay, oké. Okay. Uh, u bent de Rent? Ik ben uh, kom, kom. jij en ik, uh, okay. ik ben lied Lied zingen. Okay. En ik ben van de PR, vandaar dat je mij hebt benaderd. Ah, op zo'n manier. Ja. Ja. Ja. En hoe lang doe je dit al? Ja, dat zat ik. Ik dacht, ik had ze vast vragen. Volgens ja. mij een jaar of acht, denk ik, of oh, zo. Echt? Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe ben je erbij gekomen om te gaan zingen? Nou, ik zong heel mijn leven al. En toen zocht ik een leuk vlot koor. En um, toen zat ik een keer echt waar in de trein ja. en toen stond de trein stil in een weiland en toen begon iedereen te mopperen. En toen stonden er overal dames op en die begonnen zomaar te zingen en toen ging heel de trein mee echt zingen. Echt waar? En dat is gewoon in de trein? koor. Gewoon trein in Ja, de trein ontmoet. Nederland. Ja. Ja. Oh, bizar. Ja. ja. ja nee, dus, uh, zijn dan, en he? toen heb ik een tijdje op de wachtlijst gestaan want toen was de aanvragen waren, heel, uh, waren heel veel en eindelijk mocht ik erbij. Ja. En ik vind het helemaal geweldig, het is zo'n leuke muziek. Ja. Ja. ja, het is wel heel uh, apart, ik zie zelf ook, ik heb gezongen in een koor, maar dat is met muziek erbij. Ja, maar, ja wij doen... moeten zo, zonder. A ja. cappella, ja. dat is een ja. stuk moeilijker lijkt mij. Heb je het verschil? Uh... Ja, want ik heb vroeger in een kerkkoor gezongen en later nog in een ander koor op mijn werk. Maar uh, dit, is heel, uh, dit is wel heel uitdagend, omdat je, zeker als je bijvoorbeeld met wat minder mensen uh, bent, laatst hebben wij een keer opgetreden, uh, met 15 mensen en dan moet je echt heel loopzuiver zingen, omdat je alles hoort, want ja. je hebt geen instrumenten inderdaad. Nee, nee. maar je hebt een stukje oh. dichterbij, weet je niet opgelegd. Ja. <laughs> uh, ja, want als je in een koor zingt en je hebt muziek erbij, heb je daar een beetje steun aan, maar je moet echt steun bij nou, Wij repeteren hebben, natuurlijk wel in het begin wel met muziek, hè. we oh, hebben wel muziek. En dan op een gegeven moment is het de bedoeling dat je die muziek uh, weg laat, want je moet ook dansen en bewegen en uh, ja, het is, het is een echte oh, van dan, theater ook erbij. Zeg. Ja, en dan neem je de, de muziek met de stem over. Dus de muziek valt weg? Nee, we hebben nooit muziek. Nee, we hebben, dat hebben nooit in onze bladmuziek Blad muziek. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, geen instrumenten. Dus alle stemmen. Ja. Dus als je een bepaald, in een bepaald lied een loopje hebt met instrumenten, dan wordt door stemmen nagedaan. Mee. Ja. Bassen. Dus ja. Dus, ja. ja, fantastisch. Ja. Lijkt me wel heel moeilijk. Nee, en, is leuk. Ja, ja, maar ik hou juist wel van een uh, van beat dan zeg maar in ja, de muziek. Ja, maar dat dus doen bij ons dus bijvoorbeeld de Bassen. of. Ja, precies. Uh, die, die doen, die doen dan, zelf, die doen dan een uh, een beat en daar steunen wij je. Ja. ja. Ja. Heel mooi. Ja. Maar is, is, is, wordt dat zelf geschreven ook door de dirigent? Uh, er zijn specifieke geschreven barbershop nummers. Er zijn echte barbershop nummers, maar er zijn ook een heleboel nummers uh, die gewoon bekende nummers zijn. En die dan worden herschreven in barbershop vorm. Dus wij doen bijvoorbeeld de compilatie van ABBA. Oh, ja. We hebben iets van vier, vijf liedjes van ABBA aan elkaar geknoopt en daar is dus op zijn barbershops helemaal neergezet. Oh leuk. Ja zodat je dus alle instrumenten die je normaal bij Elba hoort, die zingen wij dan. Met. Ja, oké, okay. ja. superleuk. Ja, ja. En wat gaan jullie hier vandaag dadelijk binnen zingen uh, in de kerk? Wij gaan in de kerk uh, vooral dingen zingen die buitenmidden tot z'n recht komen. Dus echt uh, Hallelujah van Leonard Cohen bijvoorbeeld, dat is echt een lied. Oh, ik krijg er nu al kippenbel van als ik dat denk. <laughs> ja, dat ja, gaan heel uh, mooi worden. En uh, Friends, dat is ook een heel prachtig nummer. Dat gaat over vriendschap, dus dat is ook, ook echt, echt geschikt voor binnen. Dus ja. Onze dirigent, we hebben iets van, voor, voor Vandaag twaalf nummers uh, meegenomen zeg maar, in ons hoofd. En onze dirigent heeft dus echt specifiek gezegd van nou, die nummers zijn helemaal geschikt voor uh, om hier binnen ja. te zingen. Ja, nou, ja. ik ben benieuwd. Ja. Dan ja. gaan we wachten op de andere, denk ik, en dan ja. uh, gaan okay. we horen. Dankjewel. Ja. Graag gedaan. Uh, Ging het goed? Ja, ja. Grote. Ja. Ja. Kijken. Is het mooi van binnen? Ja, het is een mooie kerk. Ja. Ja, ja. Het kanterantje zelf. Even kroelen. Ja, ja, ja. hey. hey. hey. Oh, er wordt oh. Ik had bijna willen vragen, mag betrouw, ik, betrouw. ik ook? Ja, de rest van de koorleden komen net aan, dus uh, ik loop even met z'n mee naar binnen. In deze mooie grote kerk van Dort. Zien jullie die ook eens aan de binnenkant? Een stuk minder winderig. Dat is wel prettig. Echt prachtig! Ik kreeg er kippenvel van. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kreeg er kippenvel van. En ik moest me echt inhouden om niet mee te gaan bledden. <lacht> ja, er werd achteraf gezegd dat dat wel kon. Maar ja, weet je, stel dat ik dan net de verkeerde noot zing. dan uh, is dat ook geen gehoor natuurlijk. Dan verpest ik het helemaal voor het hele koor. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Uh, behalve bij het laatste nummer van Guus Meeuwis natuurlijk. Uh, dat was hartstikke leuk. Ik ga heel snel naar de volgende. Want voor je het weet is het allemaal afgelopen. Dus uh, ik fiets even snel naar de volgende locatie. Yard. en hier zou ook een koor moeten gaan zingen. Dus gaan we gaan even kijken, sorry ik hijg een beetje want ik heb hard gefietst en nu een trap op. Dus, uh... hoi, wie zou een koor gaan zingen? Ja. Oké, okay. dankjewel. So don't the tree Nou bedankt, ik zit gelijk met dat liedje in mijn hoofd. Oh, Don't nou, sit ja. under the ja. apple tree, that yeah. yeah. anyone else but me. Nou dat was een gedeelte van Route 16. En nu ga ik dus naar het uh, Dordrecht Museum, want daar zingt Route 16. En die, uh, hebben de, die hebben dit georganiseerd, dus daar moet ik uiteraard ook nog even langs. Ik kan jullie vertellen, ik heb uh, mijn beweging wel gehad vandaag. Ik zet jullie even uit, want fietsen en filmen tegelijk is een beetje gevaarlijk hè? hier in het uh, drukke Dordrecht. Dit koor speciaal voor deze nu nog vrijgezelle dame. Ik weet alleen niet wie dit koor is. Als jij het weet, laat het even weten hieronder. No, no, no, no. Nu een ander koor aan het zingen, maar ik ga wachten op uh, Route 16. Ja, sta ik staan ineens midden in de club van Route 16, maar ze gaan zich daar opstellen in rijen van 2, denk ik. Ook? <laughs> oh, in rijen van 4 oh, zie ik uh, hier het roze port. Nou, dus daar gaan ze. Hebben je een gezin? If all of the kings and the queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can live without me, you wanna, but you can. Na na na. Think it's funny, but honey, can run this show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. Oh, look them to I think I'm weak without a sword. But if I had one, it would be bigger than yours. If all of the kings and the queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful. If you want to be loved, you'll always have your way. If he likes you in the necklaces. De eerste rimpels kwamen, wow. was ik nogal in paniek. Wow. Ik heb mijn feest toen laten lichten wow. in een prijzige kliniek. Nou, mijn man vond het fantastisch, mijn gezicht was weer elastisch. Niks, geen rimpels, niks, geen vouwen, net zo glad als bij ons trouwen. Maar toen zeiden dus ze, vriendin, het is wel gek, maar je kop was nu niet goed meer bij mij. Me. En ze geven hier een sneetje, anders komt er daar een zak. Nou, mijn man was heel tevreden over wat ze met me deden. En de plastische chirurg zei, het is tot zover keurig. Maar ik zit nog met uw borsten in mijn hand. Bellen en ik zal u wat vertellen. Dames, laat je niet verlakken, laat de boel toch rustig zakken. Want met getrokken nekken valt het leven niet te rekken. Hoes buik en onderkinnen, want de schoonheid zit van binnen. En vertelt u dat maar rustig aan uw man, anders komen batterij is opgeladen. Ik ben een soort van opgeladen. En nu ben ik op het Beverwijkplein. En hier is dus de singeloon. Zoals je hoort zijn ze al bezig. Dus ik ga me er gauw even tussen mengen. Eens kijken of ik wat mee kan zingen. Uh, Toch maar. Oh, is het om de twee? ja ja, ja. Jaar ja, ja. ja, in het ja. Het is ja ja ja ja ja ja ja ja ja Het is ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ik vind ja ja hoor. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nou, helemaal mooi. Leuk. Want ze hoort normaal niet. Uh... Nee, nee, nee. nee ze hoort niet bij een vrijwilligste. Ja. Oh, zo. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Dat is helemaal mooi. Ja, is om ja, even het was bakken. net of ze er gewoon bij Ja, ja, ja ik wil ja. ja, ja, wel, ja, dat ja, dat wel heel mooi. Ja. bedanken. Leuk. Heel leuk. Nou, uh, tot over twee jaar dan. Ja, Dankjewel. Doei. Doeg. EHBO was er ook, maar niemand heeft zijn stembanden gebroken, dus dat scheelt. En, eh. Ja. De sfeer was goed en het was echt fantastisch. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. Zou ik ook heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie graag bij de volgende bof. Over twee jaar begreep ik dus. Doei!